Die mag terug en die is nieuw opgehangen, en daar zit geen lichtruimte in. Althans, er is een klein beetje lichtruimte. En hier is het natuurlijk super nat, zonder laarzen kan je daarin staan. Blackjack, Black hey Joyce, kom maar Joyce, oh Joyce, oh, oh, hey, kom